Dag Chris, de beurzen zitten in een negatieve spiraal. De angst bij de belegger zit er duidelijk in dat de tweede coronagolf een impact zal hebben op de economie. Nu, vastgoed wordt eigenlijk doorgaans beschouwd als een relatief veilige, een crisisbestendige investering. Laten we vandaag dus eens kijken naar de vastgoedbedrijven. Om te beginnen, het residentiële vastgoed. In België wordt er al een tijd gezegd dat die markt wat verhit is, maar we hebben sinds het begin van de pandemie eigenlijk nog geen grote prijsdalingen gezien. Hoe vergaat het de ontwikkelaars van residentiële projecten eigenlijk? Ja, als we kijken inderdaad naar het vastgoedgebeuren, zeker het residentiële vastgoed in België, heeft het zich enorm sterk gehouden. We moeten natuurlijk ook eerlijk zijn, wat heeft natuurlijk daarbij geholpen, zijn natuurlijk de zeer lage interestvoeten, die natuurlijk er altijd voor zorgen dat de betaalbaarheid altijd gegarandeerd werd in deze periode en dus om inderdaad ook de prijzen sterk konden houden. Om terug te komen inderdaad, op de vraag van sinds de pandemie, wat is er inderdaad gebeurd? Wel, we zien dat mensen inderdaad hun eigen eigendom willen hebben, de volatiliteit van de beurs iets minder wensen. En vooral natuurlijk, er is enorm veel vraag naar ruimtes met een terras en zeker een tuin. Laten we dan eens kijken naar de kantorenmarkt, waar de crisis zich wel laat voelen. Er is volop telewerk op dit moment. Ik neem aan dat dat een impact heeft op het rendement van bestaande en op de ontwikkeling van nieuwe projecten. Ja, als we kijken naar bestaande projecten bijvoorbeeld, is er eigenlijk weinig verandering in het rendement aan zich. Wat we zien natuurlijk, inderdaad, de kantoren zijn vandaag voor een stuk leeg, grotendeels. Uh, maar natuurlijk, wat, wat blijkt, die contracten blijven lopen. En de vraag naar herzieningen van contracten neemt wel een beetje toe. Maar over het algemeen verwachten de bedrijven toch wel dat ze zullen terugkeren. Maar natuurlijk iets meer in een hybride omgeving. Wat wil zeggen dat ze inderdaad op termijn minder nood hebben aan vierkante meters. Maar dat is vandaag nog niet zichtbaar. Ja Chris, ik denk dat heel die markt in verandering is. Hè. Hoe zit dat eigenlijk met vergunningen voor toekomstige projecten dan zowel wat de kantorenmarkt betreft als het residentiële? Ja, als we kijken naar het residentiële is het duidelijk dat de regels natuurlijk strenger worden. De bouwnormen worden natuurlijk op dat vlak ook iedere keer aangepast naar nieuwe normen. Maar door de felgestegen vraag naar inderdaad wonen in de rand en wonen met een beschikbaarheid van tuin, neemt die vraag er nog steeds enorm toe. En dat zien we toch wel sinds de pandemie, dat daar ook geen prijscorrectie heeft plaatsgevonden, in tegendeel zelfs. En voor de kantoren dan? De kantoren natuurlijk, daar zien we toch wel een zeer verandering die moet gaan komen. Als we kijken naar vandaag de dag van de kantoren, waren dit gebouwen die eigenlijk puur gefocust waren. op Iedereen had een vaste bureau en iedereen kwam ook quasi 100% naar het kantoor. In de toekomst zal dit meer een ontmoetingsplaats worden. We gaan meer flex offices hebben, we gaan meer open spaces hebben. En dat zien we ook een ontwikkeling van spelers zoals een Befimo, waarbij flex offices bijvoorbeeld toch wel een bepaald percentage van de omzet beginnen uit te maken vandaag de dag. De retailsector is zwaar getroffen. We hebben een aantal retailers gezien die ook al in de problemen zijn gekomen. Wat is de impact van deze crisis voor de eigenaars en de ontwikkelaars van commercieel vastgoed? Ja, In retail natuurlijk hebben we natuurlijk een enorme klap gezien. De winkels die dicht blijven natuurlijk hebben geen cash om hun eigenaars te betalen. Dat zien we dus ook, ook vertaald op de beurs. Wat je ziet bijvoorbeeld is dat spelers zoals een retailer steeds zich relatief beter weren. Zij bevinden zich net buiten de stadcentra. Daarentegen zijn natuurlijk de spelers die zich binnen het stedelijk gebied ontwikkelen, hebben het veel moeilijker en daar zien we excessen van zoals Unibaj Rodamco, waarvan de koers volledig gedecimeerd is bijvoorbeeld. Als we dan kijken naar ontwikkeling misschien, wat gaan we in de toekomst gaan zien natuurlijk inderdaad? Regelgeving wordt strenger. We gaan ook zien dat inderdaad de pure grote gebouwen niet altijd ontwikkeld zullen worden zoals ze vandaag zullen gebouwd worden. Dus als we kijken naar de toekomst, wat zal natuurlijk blijken? Dat de manier van ontwikkelen zal moeten veranderen. Het aanbod zal zich aanpassen en dat zullen we zien in de projecten in de komende jaren. Een van de gevolgen die we ook gezien hebben van deze crisis, dat is dat de e-commerce een ware boost heeft gekend. En wie e-commerce zegt, die zegt uiteraard ook logistieke afhandeling. Zitten de ontwikkelaars van logistieke projecten in het winnende kamp? Zij zitten zeer duidelijk in de sweet spot vandaag. Wat zien we natuurlijk inderdaad? E-commerce neemt toe, ook natuurlijk de logistiek aan het algemeen. Er moeten voorraden worden aangelegd. Er zijn soms disrupties in de hele keten. En zij zitten inderdaad vandaag op de plaats waar enorm veel vraag is. Als we kijken naar de ontwikkeling natuurlijk, zijn ze afhankelijk van de beschikbaarheid van gronden. En daar zien we toch wel bepaalde kraptes. Ik kan me inbeelden bijvoorbeeld de AS Antwerpen-Brussel, zeer gekend bij ons natuurlijk voor veel logistieke panden. Daar zijn de prijzen nu wel aan het oplopen, maar nog niet in die mate dat het een effect heeft op de rendementen. Als we kijken naar een ontwikkeling die dan kan gebeuren, zien we toch wel dat de grote jongens à la WDP en Montea... Zij zullen pas gaan ontwikkelen als ongeveer 70% eigenlijk commit is om verhuurd te worden aan externe partijen. Eerder zullen zij zich niet gaan ontwikkelen. Chris Kippers, bedankt voor de toelichting. Graag gedaan.